各位聖母軍的兄弟姊妹,我們睡覺自由團的使命是, 每天成性自俗,吊出其他人。現在,等我這位 hey, this with thee,Best Siddow en best see is ver of op de Holy Mary, maak de voeten. dat ver jouw a fu a Amen. Maf Maria, Maf Maria, Maf zhong zi mei, ju 炒